Welkom bij je dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Leuk dat je er bent en even de tijd neemt voor God. Jouw overdenking voor 12 augustus. Stap uit en kom erachter. Het Bijbelvers voor vandaag staat in Spreuken 16 vers 9. Het hart van een mens overdenkt zijn weg, maar de Heer bestuurt zijn voetstappen. Vaak vragen mensen mij hoe ze erachter kunnen komen wat Gods wil voor hun leven is. Sommigen wachten vele jaren om een stem te horen of om een bovennatuurlijke richting te ontvangen. Maar Gods stem in je hart horen is vaak veel praktischer dan dat. Ik vertel hen dat ze moeten uitstappen en erachter moeten komen. In het begin van mijn reis met God wilde ik Hem dienen... Ik had het gevoel dat hij een roeping op mijn leven had geplaatst, maar ik wist niet precies wat ik moest doen, dus ik probeerde verschillende dingen uit. Een groot aantal dingen werkten niet voor mij, maar ik bleef net zo lang proberen totdat ik een gebied vond die bij mij paste. Ik kwam van binnen eindelijk tot leven toen ik de mogelijkheid kreeg om het woord te delen met anderen. Ik vond vreugde in het onderwijzen en het was duidelijk dat God mij het vermogen had gegeven om dit te doen. Ik wist toen dat ik mijn plek had gevonden in de bediening. Soms is de enige weg om Gods wil te ontdekken om praktisch te zijn, wat ik noem uitstappen en erachter komen. Als je over een situatie gebeden hebt en je schijnt niet te weten wat je moet doen, neem dan een stap in geloof. Wees niet bang om een fout te maken. Stap uit en God zal je leiden. Ik wil je uitnodigen om het volgende gebed met mij mee te bidden. Heere God, ik vertrouw op U en weet dat U mijn richting bepaalt. Dus ben ik niet bang om uit te stappen, om erachter te komen wat U voor mij in petto heeft.